Hoi, een nieuw filmpje gaat over snelheden, internetsnelheden. Hoe snel wordt iets overgedragen, informatie overgedragen of gegevens overgedragen. Net zoals dat we in de fysica praten over kilometer per uur, moeten we nu ook over een snelheid gaan praten in... En een afstand per tijdseenheid. Dus hier doen we dat net hetzelfde. Je weet dat in de computertermen euh, bits gaan heen en weer sturen. Enekes en nulletjes. Dus het gaat over die bits. En het gaat niet over per uur. Hè, dat zou zinloos zijn. Maar per seconde. Dus we spreken dus van de snelheid hier in bits per seconde. afgekort in kleine bps. Bits per seconde. Nu, 1 bit per seconde zou super langzaam zijn. 1, 0, 0. Dat zou veel te lang tijd in beslag nemen, uh, maar we spreken niet over uh, bits per seconde, niet over kilobits per seconde, maar we zijn eigenlijk een stap verder. Hè? Dus je kent die is nog van 1024, we zitten al aan megabits per seconde. Dus dat, in die snelheden praten we. En rechtsboven staat nog een, een extra link, als je daarop klikt, dan kom je op een, een website van uh, ProviderCheck en die geeft nog wat gedetailleerdere informatie. Hoe kunnen we dat nu een keer testen op onze gsm of op onze pc? We kunnen een speedtest gaan doen. Dus zelfs eens gaan kijken hoe snel is het internet bij mij is thuis. Ik ga eventjes eruit. En ik ga hier eens een speedtestje ophalen. Ik kan die van, van Telenet pakken, maar je kan ook die van Google zelf pakken, of van onkla of zo. Ik ga eens een testje doen. Ik druk op start. Hij gaat mij een aantal snelheden beginnen uh, berekenen. Dat is niet zo super goed. Uh. Maar hier is nog een Kijk, Je ziet dat hij al wat testjes gedaan heeft. Hij heeft een ping van 12 milliseconden. Dat ziet hij staan. Jitter moet je van mij niet weten. Dat is een beetje vervuiling op de lijn. En hoe vaak moet ik opnieuw iets gaan doorsturen. Uh, dus die moet je van mij niet kennen. Maar ping is wel een belangrijke. Rechtsboven staat download. En dan zie je de uploadsnelheid. En je ziet dat dat wel redelijk constant is hier. Terwijl ik het filmpje opneem. Dus dat valt wel mee. Uh, dus dat zijn de pingtijden. Downloadtijden en uploadtijden. Dus die ga ik... Of snelheden. En je ziet dat dat ook uitgedrukt wordt in megabits per seconde. Dus in dit geval, op mijn lijn, 153 megabits download per seconde. heeft mijn computerlijn of mijn internetlijn thuis. Even terug naar mijn presentatie. Zo, dat we daar terug kunnen oppikken. Ik heb in jullie bundeltje en hier in de presentatie zelf een voorbeeld gegeven. Ik zal de wijzer even terug aanzetten. Hetzelfde voorbeeld gebruikt. In dit geval was het 13 milliseconden, 191 download en 19,20 upload. Uh, die linkse gaat in milliseconden, dus eigenlijk 0,13 seconden. Hè. Uh, en dan heb je uh, mbps en zowel bij download en upload. Het vraagje dat daarbij komt, als ik klik, uh, ik denk dat het gaat over het nieuwe album van Billie Eilish, maar dat is maar een voordeeltje natuurlijk. We spreken af dat op dat album 16 liedjes staan en dat ieder liedje 7 megabyte voor stukjes. Let wel goed op, hè. Nu spreken we over bytes, megabytes. Hopelijk weet je nog dat 1 byte 8 bits is. 1 byte was 8 eneke en nulle samen. Zo, dus 1 eneke nulle was een bit. 8 van die samen was 1 byte. En hier spreken we dus over 7 megabytes. Goed opletten. Daar is de B met een hoofdletter geschreven. Dat betekent het bytes. je dus met een kleine B geschreven, dan is het bits. Oké. Okay. De vraag die in de bundel staan is wanneer start de download... Dat moet je eigenlijk al kunnen zien. Wanneer het volledige album gedownload, ja, dat gaan we even moeten berekenen. En stel dat je het naar iemand anders zou doorsturen, upload snelheid, hoe lang zou dat het dan gaan duren? Wanneer start die een download, dat is de pingtijd die daar staat. Hè? Want de pingtijd wil zeggen, hoe snel kan ik iets naar een server sturen en hoe snel stuurt hij mijn antwoord terug. Dus als je alweer de knop drukt, hoe lang duurt het er dat die downloadknop is aangekomen bij die andere computer, en dat die andere computer heeft laten weten dat ik op de knop geklikt heb. En dat is 13 milliseconden. Dus als je hier al kijkt, is de oplossing 13 milliseconden. Ik zal u zo ook heel even zo'n ping laten zien. Dan snap je dat een beetje, en begrijp je dat een beetje. Wanneer is het volledige album gedownload? Ik ga de uitkomst er al bij zetten. We hebben 7 liedjes, aan, euh, sorry, 16 liedjes, aan 7 megabyte per stuk. Dus dat moet je gaan uitrekenen, 7 maal 16, voor dat totaal te hebben. En dan niet vergeten, het was in megabyte, dus we moeten dat naar bits omzetten. 1 byte was 8 bits, dus je doet dat nog een keer, maal 8, dan heb je uitkomst. En dat gaat je delen door de snelheid die je lijn heeft. Mijn snelheid was 191 megabits per seconde, 0,70. Komt uit op 4,6 seconden dat ik nodig heb voor dat hele album te downloaden. Als ik dat ga uploaden, en dat is in België en Nederland altijd zo, je uploadsnelheid is altijd trager dan je downloadsnelheid. Want wij zijn geen webhosting, dus dat, dat moet ook niet. Wij sturen nooit zoveel door als dat we terug binnenkrijgen. Dus hier gaan we diezelfde berekening doen. Ik ga ze erbij zetten. 7 x 16 voor uw album natuurlijk. Maal 8, omdat je wel bytes naar bits wilt gaan. Hè? Uh, en dan natuurlijk delen door de snelheid die uw lijn heeft. De, de upload snelheid is 19,20. Je ziet ook, dat is ongeveer 1 tiende in mijn geval. Dus het duurt bijna een minuutje om dat album door te sturen naar iemand anders. Want uw upload is zo goed. altijd trager dan uw download. Altijd. Ik ging je die ping nog heel eventjes laten zien. Ik kan dat zo even tonen. Dus op iedere computer eigenlijk, maar ook op een gsm, kun je dat opstarten. Ik denk dat ik dat wel wat kan inzoomen. Het zal nog een beetje kleiner maken. Stel dat ik wil controleren hoe snel is Google. Als ik Google iets wil zeggen en Google moet mij antwoorden, dan kan, kun je gewoon doen ping. www.google.be En dan gaat je zien, als je dat doet, dan roept hij je eigenlijk naar Google van Hey Google, zijt je er? En Google antwoordt terug. Je ziet, daar staat reply from. Dat IP-adres dat is voor later, dat hoef we nog niet te kennen. Maar je ziet hier: ik heb vier keer naar Google geroepen. En Google heeft mij vier keer geantwoord, reply from. En je ziet dat is 14, 14 milliseconden. De tweede keer duurde dat 23 milliseconden. Meestal geeft hij ook een, een gemiddelde, ziet je? Dus het heeft bij mij 17 milliseconden geduurd. dat ik van bij mij op de knop duw. Hè, door de straat uit naar het datacenter in Genk. Helemaal tot in Brussel, dan waarschijnlijk tot in Amsterdam. In Amsterdam staat die computer van Google, die antwoordt terug. En heel die weg tot Amsterdam en terug duurt gemiddeld 17 milliseconden. Dus dan geeft u wel een idee hoe snel dat het internet op dit moment is. Doe je zo een ping naar een website die niet bestaat. www.websitedienietbestaat.be Dan gaan we kijken. En dan zegt hij, ik heb die wel gezocht op het internet, maar ik vind die er niet. Als dus je iets anders pingt, ping CNN.com, dus anders kijken. Ja, die is ook nog snel, hè. Dus je ziet, die staat iets verder, of die is niet zo goed gecached voor mij. Dat duurt gemiddeld 23 milliseconden, even dat ik heen en weer ben met een website van CNN, bijvoorbeeld. Dus dat is die ping. Goed. Laatste slide dan? Wat zijn de theoretische maximumsnelheden van de netwerken die dat wij kennen? Ik heb er twee gepakt van op uw gsm, hè? 4G en 5G. Ik heb het netwerk bij ons op school en bij thuis waarschijnlijk, als je met kabeltjes werkt. En ik heb de wifi, de nieuwe standaard, wifi 6 of AX, heb ik er even bij gepakt. De snelheden die daarbij horen, moet ik niet van buiten kennen, maar geeft u wel een idee. 4G, eh, 4G, sorry, 4G, maar 4G zou theoretisch, maar dat is nooit zo, hè, zou die 100 megabit per seconde kunnen uitvoeren. Dus 100 megabit aan data, iedere seconde heen en weer. Maar dat haalt hij nooit. 5G belooft ons 800 gigabit per seconde. Dat is, dat is ja, mega snel, hè. Dat is enorm snel. Uh, maar in de praktijk, als je het goed hebt, dan haalt je 1 gigabyte per seconde. Dus van die 800, houd je er nog eentje over. Nu, nee, dat heeft ook zijn redenen. En dat is nog altijd mega snel, hè. Want 1 gigabit per seconde is nog altijd supersnel voor een gsm. Echt waar. Want de bekabelde netwerken, dus de bekabelde netwerken thuis en bij ons op school, die zijn 1 gigabit. Dus die zijn ook diezelfde snelheid. Terwijl je dat met 5G draadloos zou moeten kunnen halen. Ik heb die in het rood gezet, want die haal je eigenlijk nooit. Die theoretische snelheden bij een gewoon netwerk, een bekabeld netwerk, haal je dat bijna altijd. Want dat is gewoon van puntje A naar puntje B. Door die kabel gestuurd, dat signaal erover en dat komt aan. Terwijl met 4G zit er zoveel in de lucht, dat dat nog gaat storen. Dat ga ik ook laten zien. En wifi, de nieuwe wifi-standaard zit op ongeveer 10 gigabit per seconde. Uh, theoretisch allemaal, hè? we halen dat dan niet echt. Om een idee te geven dat dat nog redelijk simpel is, het datacenter in Amsterdam... Dus een plaats waar dat van alles samenkomt, een knooppunt van het internet, dat haalt 5 terabit per seconde. En terabit, als je dat uitrekent, dat is eigenlijk niet te bevatten. 5 van de 5 tera, maal 1024 van de gigabit, maal 1024 van de megabit, maal je 1024 van de kilobit. Dat geeft u, als ik goed kijk, 26 miljard en 800 miljoen. 26 miljard, hè. Enekjes en nulletjes die daar dooruit gaan, iedere seconde. Dus 26 miljard, enige en x verwerken. iedere seconde. Dus dat is om te laten zien hoeveel dat er zo door dat internet streamt. Hè. En dan vinden wij het soms stom dat het filmpje traag laat. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk, die snelheid. Uh, in jullie bundeltje staat nog, uh, waarom halen we nooit de, de goede snelheden met wifi en 4G die dat ons beloofd worden. daar zijn eigenlijk twee grote redenen voor. Wifi is wat we noemen een gedeeld medium. Dus gedeeld wil zeggen, we hebben allemaal de lucht. Stel dat je met vijf een, een filmpje wilt gaan bekijken op de speelplaats, dan heb je alle vijf wifi nodig. Wifi werkt zo dat er maar één iedere keer iets kan zeggen en ontvangen. Je kunt niet met vijf mensen door elkaar tegelijk roepen en hopen dat de boodschap aankomt. Dat is zo niet. Dus ook bij wifi, iedereen krijgt een, krijgt een klein stukje wifi-tijd, een paar ja, miniseconden, Iedere seconde om data door te sturen en te ontvangen. Want eigenlijk werkt de wifi zo. Ik stuur dat filmpje naar die, dan even naar die, dan even naar die. En zo doet hij dat heel snel achter elkaar. Want als hij dat tegelijk vijf filmpjes zou moeten roepen, dan gaat het niet. Dus dat is een gedeeld medium. Dus met hoe meer mensen je op de wifi zit, hoe automatisch trager dat wordt. Dat kan niet anders. Plus twee, lucht. Dat weten jullie. is een vrij slechte geleider uh, voor, voor die dingetjes door te sturen ten opzichte van gewoon een kabeltje. Als je een kabeltje hebt, dat is eigenlijk altijd de gemakkelijkste manier. Nu, bij koper moet daar dan nog stroom door, en dat heeft ook een weerstand. De meeste kabeltjes zijn koper, dat heb ik niet, niet, niet duidelijk uitgelegd. De nieuwe technieken werken met glasvezel, dat heb je zeker al over gehoord, fiber. Het stuurt je eigenlijk licht door een kabeltje van glas uit, eigenlijk door, gewoon door glas uit, en dan werkt dat met de lichtsnelheid. en Dat gaat natuurlijk nog sneller. Voilà, dus dat is wat uitleg over snelheden op het internet.